welkom bij agressie de baas. In deze aflevering gaan we de theorie die we in vorige aflevering hebben besproken toetsen aan de praktijk. Dit keer gaat het over emotie in de communicatie. Die moet je vooraan geven boven de inhoud, anders gaat het niet goed. Goedendag meneer. Ja, Goedendag. Ik wil deze dus ruilen, want dat past dus niet. Oh. Een Collega die had gezegd dat het zou passen, maar niet dus. Kan ik weer helemaal hierheen om dit te komen te ruilen? Ik word echt echt Echt niet goed van. Ja, maar meneer, heeft de doos lopen gemaakt, hè? Ja. Hallo. Hoe wil, je, denk, hoe wil je dat ik uittest of het werkt of niet? Ja, dan moet dan, ik het openmaken. Dan wordt het een beetje moeilijk, hè, meneer. Ja, hoe zo moeilijk? Je gooit het dicht zo. Hoppakee, en je meneer, zet het zo gewoon weer in de. Wilt u wel even rek. rustig doen? Dank u wel. Wordt deze klant rustiger? Nee. We gaan het nog een keer doen. En nu geven we de emotie iets meer ruimte. Ja, goeiedag. Ja. Ruilag graag. Ik word er even niet goed van. Het is niet de eerste keer dat ik met een product thuis kom wat niet goed is. Oh, dat ja, is collega vervelend. van Verkoop die had dus gezegd dat het zou passen, maar het past dus niet. Oh, nou, dat is, en dan kom ik dus achter nadat ik gewoon hier 10 kilometer verderop thuis... Dat is heel vervelend. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want u wilde het natuurlijk zo graag mogen, zo snel mogelijk gebruiken. Ja, uiteraard. Uh, ik zie wel dat de verpakking open is gemaakt. Oh, ga je er niet ja. moeilijk over doen, hoop Nee, niet. daar gaan we niet moeilijk over doen. want Het is, uh, het is gewoon vervelend dat dit gebeurd is. Uh, ik zou zeggen, ga u even rustig uh, zitten, een kop koffie nemen, dan haal ik een ander product voor u. Oh, dat is, ja? Uh, ja. Oké, okay. okay, dank u wel. Zo simpel kan het zijn. In de volgende aflevering gaan we hier nog wat dieper op in. Dat wil zeggen, daar gaan we m, leren hoe je authentieker in de communicatie moet zijn. Want je kunt heel braaf je lesje hebben geleerd tijdens de training. Maar misschien is dat niet altijd voldoende. Daarover, volgende keer meer.